3, 2, 1... André Kuipers kwam terug met een magisch gevoel. Dat je door hebt dat alles bij elkaar hoort en dat je onderdeel bent van iets groters. En dat gevoel kan nu iedereen ervaren via zijn unieke blik op onze wereld. Als je over de planeet heen vliegt, dan zie je dat damkringetje. En je hebt het gevoel dat als je hart blaast, dat je zo die hele damkring eraf kan blazen. Met kenners en liefhebbers zoomen we in op Nederland. Als je een landschap van boven ziet, dan pas begrijp je hoe nietig we zijn. Elk groen blaadje is een zonnepaneeltje. En ik vraag boeren wel eens: krijgen jullie een factuur van de zon? Overal waar mensen zijn, is afval. En laten we dus een gigantische voetafdruk achter. Dit is het. Dit is ons oase, ons ruimteschip. Daar moeten we heel zuinig op zijn, want het is het enige wat we hebben. Stream alle afleveringen van de documentaire serie Ruimteschip Aarde, nu op NPO+.